Beste mensen, het is mij gevraagd om een korte presentatie te geven over drempelwaarde, omdat er nogal wat vragen over zijn. Uh, onder het pas was er sprake van een drempel en een grenswaarde. En dat had er alles mee te maken. De, uh, pas staat trouwens voor programmatische aanpak stikstof. Dat was een manier om te zorgen dat de economie door kan gaan. Ondanks het feit dat stikstof een probleem is in natuurgebieden. Um, onder de, de, de programmatische aanpak stikstof was dus een drempel en een grenswaarde. Uh, die drempelwaarde bedroeg 0,05 mol stikstof per hectare per jaar. aan stikstofdepositie, dus dit is wat neerslaat in... Natura 2000 gebieden die uh, gevoelig zijn voor stikstof. Uh, het gaat dus niet om de uitstoot. De uitstoot kan vele malen hoger zijn. Maar uh, als een gebied, uh, een activiteit ver van Natura 2000 ge uh, gebied af uh, ligt. Dan uh, kan je toch soms een hele lage uh, toename hebben van stikstofdepositie op zo'n gebied. Nou, daar voor al dat soort activiteiten die dus maar een heel klein effect hadden. Uh, ...was een drempelwaarde in het leven geroepen... ...en trouwens ook een grenswaarde, maar daar straks meer over. En het uh, uh, idee was dat wanneer uh, al die activiteiten bij elkaar opgeteld... ...en dat zijn er misschien al duizenden in een heel jaar in heel Nederland... ...dat het toch gezamenlijk niet tot een uh, negatief effect... ...voor al die Natura 2000 gebieden zou leiden. En dat was onderbouwd met de passende beoordeling die onder het pas lag. Hier even schematisch... Het groene gebied, dan had je nooit een vergunning. daar gold nooit een vergunningplicht, want dan zat je onder de drempelwaarde. In het oranje gebied uh, zat je in eerste instantie, uh, hoefde je alleen maar een melding te doen. Dus tot de 1 mol per hectare per jaar. Uh, uh, uh, maar dat was maar heel beperkt. En daarna was er alsnog een vergunningplicht in het rode gebied, uh, omdat uh, de effecten... Uh, groter waren dan 1 mol per hectare per jaar, gold altijd een uh, vergunningplicht. En uh, voor de rest waren er altijd nog wel wat enkele uitzonderingen als je al een bestaande activiteit had die in de situatie al een uh, behoorlijk effect had. Uh, zelfs al was er een kleine toename, dan had je alsnog een vergunning nodig. Maar dan was je sowieso al vergunningplichtig zie dus je nog een keertje het groene gedeelte, alles wat onder de 0,05 mol per hectare per jaar is, het komt neer op 0,7 gram stikstof per hectare per jaar. Dat is echt heel weinig, uh, en, uh, maar dat was om ervoor te zorgen dat, het, uh, uh, ja, dat er in ieder geval een waarde gekozen was, die, waarvan men zeker wist van hier gaan geen effecten door ontstaan. Zoals er gezegd, er waren in het gebied dat oranje was, dan deed je in eerste instantie een melding. Alleen het was zo dat er voor al dat soort meldingen was maar een beperkte hoeveelheid stikstofruimte gereserveerd. Om te voorkomen dat er heel veel kleintjes alles op zouden snoepen en geen ruimte meer zou zijn voor grote projecten die echt van groot maatschappelijk belang waren en Vandaar dat uh, die ruimte beperkt was en als er uh, ook maar één hectare was waar uh, uh, de drempelwaarde, uh, die reservering op was, dan moest er alsnog een vergunning gevraagd worden. Nou, dit heb ik al gezegd, uh, boven de grenswaarde altijd een vergunningplicht. In uh, 2019, mei 2019, heeft de uh, uh, Raad van State uh, uitspraak gedaan in, uh, in uh, de beroemde pasuitspraak. en In die Pasuitspraak zijn zowel de grens als de drempelwaarde onverbindend verklaard, omdat ze gebaseerd waren op een onduidelijke passende beoordeling in de ogen van de Raad van State. En dat had alles mee te maken dat ook in die passende beoordeling allerlei autonome ontwikkelingen, eh, van stikstofdaling, eh, beoogde eh, maatregelen die genomen zouden worden, al verdisconteerd waren. En dat, dat, dat mocht niet van de Raad van State. Het moest eerst allemaal zeker zijn of uitgevoerd. En dan mocht het pas meegenomen worden ter onderbouwing. En daarmee verviel dus de grenswaarde en ook de drempelwaarde. Er is dus nu geen drempelwaarde meer. Dat betekent in principe, dat in principe alles wat stikstof uitstoot, nu vergunningplichtig is. Um, en... Uh, dat leidde in eerste instantie dat zelfs de bouw van een dakkapel niet door kon gaan, omdat er een, uh, uh, iemand met een busje heen moest rijden die diesel uh, uh, verbruikt en daardoor stikstof uitstoten. Nou, in de praktijk valt dat mee. Dat soort activiteiten kunnen nog steeds doorgaan, want het rekenprogramma kan niet tot in of aan het eindige doorrekenen. En daarom wordt de berekening nu afgekapt op 0,004 en een aantal negens. Uh, mol per hectare per jaar, afgerond is dit 0,00 mol per hectare per jaar. En dat is slechts 0,07 gram stikstof per hectare per jaar. Dus een tiende van de oorspronkelijke drempelwaarde. Uh, en die oorspronkelijke drempelwaarde heb ik al gezegd is inderdaad al heel klein. Uh, er is wel eens gezegd dat uh, 100 dol uh, op een hectare per jaar al uh, ongeveer gelijk is aan die 0,7 gram stikstof uh, per hectare per jaar. Dus die was bewust heel laag gekozen. Landelijk wordt nu ondergezocht of een beperkt aantal projecten met een tijdelijke uitstoot toch gewerkt kan worden met de drempelwaarde. Dat is echter nog niet vastgelegd in wetgeving. Dus voorlopig uh, is dat uh, uh, een, alleen nog maar een, een exercitie die gedaan wordt. Om erachter te komen of dat kan. En dat betekent voor, uh, voor activiteiten die een uitstoot hebben, die wanneer dat uitgerekend is, 0,01 mol per hectare per jaar uitkomen. Dat er dan sprake is van een vergunningplicht. Uh, daarvoor uh, dient natuurlijk eerst wel een berekening gemaakt te worden. Dat gaat in Iris Calculator, dat is een openbaar programma waar iedereen zijn uh, berekeningen in kan uitvoeren. Um, en het gaat dan om de effecten van de totaal beoogde activiteit. Dus niet uh, de, de toename ten opzichte van wat er al is. Maar gewoon uh, wanneer je het eindresultaat bekijkt. Wat heeft het eindresultaat voor, uh, voor effect? Als dat uh, boven de 0,01 uitkomt. Dan is het sprake van een vergunningplicht. En voor bedrijven in Flevoland of uh, mensen in activiteit in Flevoland willen... Eh, ondernemen kunnen dan contact opnemen met stikstof.vlevoland.nl om te kijken of er een vergunning te verkrijgen zou zijn. Bedankt.